Yes, Ilja, jij vroeg mij straks iets heel leuks. Vind ik ook wel leuk om daar weer mee te beginnen gewoon. Ja, wij hadden het over de opleiding. Wij uh, het zijn uh, de opleiding. Wij zijn aan het praten over de, de opleiding anders vorm te geven. En uh, ik zei dat ik het zo knap van je vind. Dat je de opleiding, um, nou, dat je durft die stap te nemen. Om hem anders vorm te gaan geven. Dank je wel in ieder geval. Dank je wel uh, daarvoor. Dat is ook heel erg om, omdat ik ben blijven luisteren. Uh, al die acht jaar ook. En kijken naar wat, wat doen die fotografen nu na de opleiding. En wat blijkt is dat uh, uh, het stukje afscheidsfotografie wordt uh, ingezet. Maar niet iedereen is ook meteen uh, ondernemer. is uh, hoe kunnen we dat stuk voorop zetten. Uh, om te kijken hoe kan je dit vak ook werkelijk neerzetten. Zodat je er ook uh, mee verder kan. Wat je dan ook leert in de opleiding ook direct weet goed in te zetten. Jij weet ook hoe lastig het is om ondernemerschap neer te zetten. Je kan er goed kunnen fotograferen, maar het ondernemerschap is echt een vak... wat je ook moet leren. Als je al weet waar je moet beginnen en als je al de goede tools meekrijgt... dan ben je al zo ineens verder. Ja, ik denk ook dat het belangrijk is, uh, wat zet ik dan in specifiek voor mijn vak? De wereld van de uitvaart vind ik anders. Uh, dus ook om daarin ondernemerschap neer te zetten... Um, Verder denk ik wel wat anders. Iedereen is een individu. Iedereen onderneemt op zijn eigen manier. En ik vind het zo belangrijk dat je kan ondernemen op jouw manier. Op een manier die bij jou past. Als afscheidsfotograaf. Als afscheidsfotograaf natuurlijk, ja. Ja, ja. Ik denk, laat ik het zo zeggen, ik denk dat het heel gaaf is om dus al bij de introductiedagen daar al aan te stippen om jou um, daarover na te laten denken. Niet dat je dan al meteen weet wat je gaat doen of wat het voor jou is. Maar dat je denkt, wauw, ik wil hiermee werken. En ik wil dus die stappen dan ook verder gaan zetten. Laten we je ook behoeden voor uh, die dingen die, waarvan we hebben gezien dat eigenlijk helemaal niet werkt. Ja, Laten we ervan uitgaan dat die twee dagen je zo'n boost geven. Dat je daarna eruit komt met zo'n bak aan energie en zin om het neer te gaan zetten. En dat je uiteraard mee wil doen met onze andere dagen. Onze, de modules die we daarna nog voor je in petto hebben. Stel nu dat je de opleiding gedaan hebt, uh, twee jaar geleden, vijf jaar geleden, acht jaar geleden. Zijn dan deze uh, is dan deze twee dagen ook nog interessant? Ik garandeer je dat Ilja en ik je een boost gaan geven. Hoe dan ook, al denk je, ja, maar ik heb al zoveel kennis en ik heb al zoveel gehoord en ik ken het allemaal al. Ik weet het allemaal al. Laat je uitdagen, laat je weer... Uh, hernieuwde, inspirerende woorden horen, nieuwe inzichten krijgen, al krijg je maar één inzicht die jou um, meer omzet gaat genereren, die jou nieuwe klanten gaat brengen, dan is het toch ontzettend veel waard. En de prijs wordt een lachertje. Let maar op. Kijk snel hieronder, want uh, wij hebben echt een fantastische deal voor twee volle dagen. 11 en 12 oktober...